Concurrentie bestaat niet. U hoeft dus ook helemaal niet te concurreren. Als je jouw plek in de markt volledig inneemt, zul je merken dat er geen concurrentie is. Dat is een van de pijlers van het nieuwe ondernemen. Het ondernemen van de 21ste eeuw. Ondernemen vanuit flow. Ondernemen waarbij er geen tekort is. Ondernemen waarin geld en geld verdienen niet het belangrijkste doel is. Het is dus tijd om je oude ideeën over ondernemerschap los te laten. En het mooie is, dan ga je ondernemen op een manier die bij jou past en waar jij blij van wordt. En als het goed is, je klanten ook. Dan gaat ondernemen veel makkelijker en zul je merken dat je als vanzelf de resultaten haalt die jij voor ogen had. Of misschien nog wel mooier. Ja, hoe doe je dat dan? Moeiteloos ondernemen, vanuit flow ondernemen of intuïtief ondernemen? Dat is waar ik me de afgelopen 20 jaar in heb gespecialiseerd en meer dan 2000 ondernemers in heb begeleid en geïnspireerd. Ik ben Martijn Meijma en vanuit mijn bedrijf Intuïtief Ondernemen help ik jou om moeiteloos succesvol te zijn door de inzet van je zuivere intuïtie. Daarnaast zet ik een aantal bewezen intuïtieve technieken in, zoals onder andere organisatieopstellingen en marketingopstellingen. En daarmee help ik je om meer vrijheid te creëren ...en als vanzelf klanten aan te trekken en meer te doen in dezelfde tijd. In mijn coaching en in mijn workshops boor je een nieuwe bron van informatie aan. Naast het toepassen van de rationele methode en bedrijfskundige methode... ...leer ik je ook om je zuivere intuïtie in te zetten voor jouw bedrijf. Ik raak je intuïtieve tools aan waarmee je snel en doeltreffend... ...de intuïtieve informatie die beschikbaar is voor jouw bedrijf boven tafel krijgt. En je leert anders kijken. Anders kijken naar jezelf, anders kijken naar je bedrijf en naar ondernemerschap in het algemeen. En dat creëert enorm veel vrijheid en ruimte, waardoor je met veel meer plezier en enthousiasme gaat ondernemen. Het ondernemen zal je makkelijker afgaan. Je klanten trek je aan als een magneet. Je krijgt meer gedaan in dezelfde tijd, je energieniveau blijft op peil en je gaat met veel meer plezier ondernemen. Zaken waar je vroeger tegenop zag, pak je nu met gemak op. Of je kiest ervoor om het anders aan te pakken op een manier die bij jou past. Hoe doe je dat dan, intuïtief moeiteloos ondernemen? Nou, het makkelijkste is om even mijn e-book aan te vragen. In dat e-book leg ik in vijf heldere stappen uit hoe je meer flow kunt creëren in jouw bedrijf. Je leert loslaten, op een andere manier met doelen omgaan, je leert de taal van je zuivere intuïtie kennen en je krijgt praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. Dus laat je e-mailadres en je de naam achter op mijn website en ik stuur je mijn e-book zo snel mogelijk toe.